In 2020 gaan de meeste mensen met hun mobiele telefoon het internet op. Europa is wereldleider in de mobiele telefonie en Europa maakt ze op veel grotere schaal dan iedereen anders in de wereld. Maar Europa moet wereldleider worden in veel meer dan mobiele telefoons. Wat moet daarvoor gebeuren? Dan moeten we allemaal in die digitale actie komen. Dus dan moeten we zorgen dat onze vrienden, onze familie online gaan. En dat we dan inderdaad ons aansluiten bij die beweging Digitale Actie. En dan samen zorgen we ervoor dat iedere Europeaan digitaal wordt.